Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Eh, ik kom net uit de zon. Ik heb net een tijdje in de zon gezeten, genoten van het warme weer buiten. Dat eh, doet ook wel eens deugd, want het is een, het is een tijdje echt, echt regenachtig weer hier geweest in België. Dus eh, nu is het weer heel goed warm. En dan dacht ik van, oh ik kan buiten even in de zon genieten van het warme weer. Hm. Ik heb al heel veel last van uh, puisten zoals dat jullie kunnen zien in mijn wangen. Um, ja, daar ben ik heel gevoelig voor. Ik krijg dat regelmatig. Um, ja. Als ik moet wachten tot dat voorbij is, kan ik nog heel lang wachten. Dus ik heb zoiets van. Ik laat gewoon uh, zien wie dat ik echt ben. En ik, uh, ik ben ook. Ik doe ook niet, niet, ben ook, niet ben ook iemand die niet graag make-up gebruikt. Dus uh, ik ben, laat liever gewoon zien van wie ben ik echt, ook met uh, mijn puizen die je dan kunt zien of... Uh, maar ja, <laughs> ik ben gewoon echt en ik laat gewoon graag zien wie ik echt ben. <laughs> maar uh, waar ik vandaag, is, wil zeker over wil zeker vertellen, is dat er dus gisteren weer een prachtige drakenskull is aangekomen. Deze. Een echte beauty, zoals het hier zien. Ja, ik ben daar er heel erg blij mee. <laughs> um, deze draakenskuller wordt ook wel vaak uh, blauwe obsidiaan genoemd. Hoewel dat ik vind dat deze ook wel een heel erg groene, uh, groene schijn heeft. Dus, dit is voor mij meer groen dan blauw. Groen is mijn lievelingskleur, dus ik vind echt dat deze een prachtige kleur heeft. Deze leek me ook echt wel te roepen. Daarom heb ik gewoon mijn gevoel gevolgd en heb ik deze dus besteld. Ze voelt voor mij, de energie van deze drakenskul voelt voor mij heel erg vrouwelijk aan. En het voelt ook heel erg zuiver als ik die zo aan mijn handen hou. Ik hou deze prachtige skul tegen mijn hart of tegen mijn hoofd dan uh, komt er heel veel uh, rustige energie binnen bij mij. Heel erg, ik word er heel erg rustig van, het voelt heel erg zuiver aan. Het wordt ook, deze wordt ook wel een waterdraak genoemd en inderdaad, ik vind dat water een van mijn favoriete elementen Ik voel me daar helemaal in thuis. Als je mij ergens in het water zet, dan komt het innerlijke kind bij mij naar boven. Dan word ik heel speels en dan uh, verdwijnen al mijn zorgen. Dus uh, ja, en dat voel ik ook wel bij, deze, bij de energie van deze draak. Alleen uh, in plaats van uh, speels, word ik er dan meer rustig van. Maar het voelt ook heel erg zuiver aan. Water is ook iets dat heel erg kan uh, zuiveren. En uh, ja, de energie van deze draakskul voelt dus ook heel erg zuiver aan. Um, ik ben gestopt met mijn Engelse ondertiteling. Um, ik weet dat ik nu niet veel volgers heb die Nederlands spreken. Maar hopelijk komen die nog wat meer binnen. Omdat het toch wel veel uh, werk is voor mij. En uh, omdat ik dan altijd maar hele korte filmpjes kan maken. En, en dan niet veel informatie erin kan zetten. En ik ben wel iemand die wat iets liever langere filmpjes maakt. Daarom... Um, veel uh, Nederlandse mensen die ik volg, zowel van Nederland als van België... Die uh, praten ook gewoon Nederlands en die zetten ook geen Engelse ondertiteling. Dus ik, ik heb dan zoiets van waarom moet ik dit doen <laughs> als andere mensen die Nederlands spreken dit ook niet doen. Dus voel ik me er wel beter bij als ik gewoon uh, Nederlands spreek en uh, niet, niet constant met die Engelse ondertiteling bezig ben. Um, ja, hopelijk krijg ik uh, nog wat meer uh, mensen die Nederlands spreken als volgers. En anders, ja, dan... <laughs> Tja, ik heb gewoon vertrouwen van, het komt wel zoals, het, zoals het, het hoort te komen. Dus daar ben ik ook wel echt aan het leren, meer vertrouwen hebben. en uh, Het komt allemaal wel goed, het komt wel goed zoals het, het hoort te zijn. Maar ik wou dus eigenlijk vandaag dus heel graag over mijn, mijn uh, nieuwe waterskulderaak uh, vertellen. Ik laat het nog eens even zien aan jullie. Hm. Ja, het is echt een beauty. Heel erg zuiver, echt wel meer een groene schijn vind ik. Dus ik zou hem wel groene obsidiaan kunnen noemen de, in plaats van blauwe obsidiaan. Ja, ik ga hier even afronden. Ik ben al meer dan vijf minuten bezig, zie ik. <laughs> uh, ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne avond en een heel erg veel liefst van mij.